En dat jij hebt gewonnen. Ja, dat vind ik ook oh, Wauw, super gefeliciteerd. Charo en Javi vormen samen met hun moeder Siska een triathlon-team. Laten we gauw naar binnen gaan en het team Charo-Javi verrassen met deze check. Ik heb een hele mooie verrassing voor jullie. En jullie hebben de check gewonnen. Wauw, oh, wat een duur. En Javi, confetti. Hey. Axel is net als ik uh, handbiker, maar naast dat hij super uh, professioneel met die sport bezig is, doet hij ook een uh, heel mooi uh, project op, op Curaçao, dus uh, ik ga hem overvouwen. Hallo! Hey, yes! <laughs> Zorg voor een hele mooie resultaten en uh, nou, ik ga je in ieder geval deze check overhandigen. Die heb je meer dan verdiend. Hey, yeah. hey, man. hey top man! Top, man.